al wat leef, jij voor die Heer, dien God met blijdschap hier omheer. Kom naar dit voor, zijn aangezet en prijs om mij. God niet blij, stap Gio weer. Kom naar de voorzij aangezag en blijf zo met de lof gedag. Roep om mee die tonnen, loop om mee die hak. Roep om mee die klanken, dat is Oh my dear. Doch die Heere alles getassen met Loof, loof die Heer Hij is die koning van die konings Hij is die Yes, you said I'm